Kom eens, kom eens. Kom eens. Hey, nee. kijk eens. Hey. Nee. Kijk eens. Op de grond. Ik ken je naam niet. Hey. Nee. Je mag een klein hapje. Hap, Kom maar. Goed zo. Kijk eens. Je hebt hooi in je oog. Oh. Hé! Nee. Daar ligt een bal. Dit is een dubbele wortel. Het mag één hapje. Zo, kijk eens, kijk eens. Moet je ook schoonmaken eigenlijk. Hé. Hey. Nu begint de zon door te komen. Hé. Hey. Ik ken je naam niet. Oh. Hey. Kom eens! Kom eens! Kom eens! Kom eens! Hey! Ik kan niet bij je oog. Hey! Kom eens! Kom eens! Ja, dat er, zeg. de meeste is echt. De vriesgert zit er nog op. Hey! Ei, ei